Welkom bij Tomzorg. Ook voor zeer goede hooglaagbedden bent u bij Tomzorg aan het juiste adres. Zelfs als u binnen 24 uur een hooglaagbed nodig heeft, dan is het model Cambridge, zoals hier getoond, binnen 24 uur door Tomzorg bij u thuis te leveren. Laat mij iets vertellen over hooglaagbedden en in eerste vorm standaard hooglaagbedden, welke functies deze altijd behoren te hebben. Hooglaagbedden bij Tomzorg zijn dan allereerst altijd elektrisch verstelbaar. Daarvoor heeft elk bed een keurige afstandsbesturing waar met duidelijke uitleg en een paar knoppen alle functies van het bed te regelen zijn. Allereerst een hooglaagbed moet een hooglaagfunctie hebben. Standaard vanaf 40 cm tot 80 cm instelbaar. Eenvoudig met een knop in te drukken. En het hele bed gaat omhoog tot een uiteindelijke hoogte van 80 centimeter. Waarom deze verhoging? Veelal door mensen die in de zorg werken, is het prettig om een patiënt te helpen aan bed op hoogte. Zodat ze niet te diep hoeven te bukken. Daarvoor is een hooglaagbed natuurlijk een perfecte oplossing. Verder heeft een hooglaagbed een verstelbare lattenbodem, zowel een voeteinde als een hoofdeinde. Standaard met een geheel verstelbaar hoofdeinde en, wat een zorg behoort te hebben, een voeteinde wat ook in hoogte instelbaar is, maar met een knikfunctie. Ook de voeten zijn in hoogte bij te stellen en dat kan met de hand nog een keer gebeuren of weer terug te zetten. ...op de hoogte als knikfunctie. Hooglaagbedden zijn tevens uitgevoerd met wielen... ...zodat ze makkelijk verplaatsbaar zijn... ...maar tevens met wielen met een rem erop... ...bij Tom zorgen op alle vierde wielen... ...zodat een bed ook veilig op één plek neergezet kan worden. Een hooglaagbed is geen hooglaagbed... ...als er geen zijhekken of onrusthekken bij zitten. Voor patiënten die mogelijk uit bed zouden kunnen vallen, is dit een hele veilige oplossing. Eenvoudig naar boven te plaatsen. En daarmee veilig voor de gebruiker. En net zo makkelijk weer optillen uit de beveiliging, knop indrukken en de onrusthekken zijn weer naar beneden te plaatsen. Als laatste... Heeft een hooglaagbed ook een papegaai bij Tomzorg standaard bijgeleverd en een handvat, zodat een patiënt zich makkelijk aan het handvat kan optrekken. Dus, bent u op zoek naar een kwalitatief, zeer goed hooglaagbed, dan zijn hooglaagbedden van Tomzorg een zeer goede keuze. En, voordat ik het vergeet, alle bedden zijn uitgevoerd met een houten lattenbodem. Veelal ziet u bedden met een stalen lattenbodem, Echter bij Tomzorg alleen een houten lattenbodem. Dit garandeert namelijk een maximaal lichtcomfort. En als extra luxe heeft deze lattenbodem bij Tomzorg ook verstelbare latten in het midden. Zodat ook zwaardere gebruikers hier een goede ondersteuning voor krijgen. Natuurlijk heeft Tomzorg ook een keurig assortiment met continentie-incontinentie-matrassen die perfect op deze bedden geplaatst kunnen worden. Deze incontinenzen betreffen. Die zijn namelijk soepel en natuurlijk daarmee perfect volgend de lattebonen van Tomzorg. Hartelijk dank voor uw aandacht en veel plezier met uw hooglaagbed.